een beetje surrealistisch beeld. We zitten nu nou, bijna eind mei, op een zondag, op het strand bij de bana. Nou, dit heb ik nog nooit gezien. Zo leeg. Het is hier eens koud. Ik denk dat 20 graden ongeveer. Maar uh, tja, het is niet zonnig. Ja, er is veel geregend, maar het is al prachtig zo.